Het is de eerste week van Oorspronkelijk Leven in de Matrix. We hebben als thema Openheid gekozen. Dank voor jullie geduld allemaal. We starten met een groep, een internationale groep van 250 mensen. En dat is een prachtig veld wat we met elkaar kunnen neerzetten. En, uh, ja, dus we zijn heel blij dat we kunnen beginnen. Ja, Oorspronkelijk Leven in de Matrix en Openheid. En dus dat, uh, en wat wat is, dat? Uh, dus er is dat? Dat is enerzijds het idee, uh, ja, openheid naar het idee dat we in een matrix leven. En anderzijds ook openheid naar het idee dat er zoiets als oorsprong is. En, uh, en dat is en het idee dat we in een virtuele realiteit leven is voor en mensen die al een tijdje naar Martijn luisteren. Misschien helemaal geen uh, nieuwe uh, noviteit meer of geen gek idee. Maar ja, voor... Het overgrote deel van de mensen is dat nog steeds uh, iets volstrekt absurds. Een van de commentaren die, uh, die uh, onder de 26-weekse kwam, die we hebben gepost op Facebook, En was ook iemand die ik van vroeger ken, die zei van uh, Goh, Arjan, dit gaat wel heel ver. Gaat het wel goed met je? En dat geeft aan dat het nog best wel bijzonder is. En er zijn heel veel verschillende manieren van openheid. En uh, ja, daar willen we een aantal perspectieven uh, de revue van laten passeren. En als eerste zou ik graag de wetenschap willen aanhalen. Dus de, de wetenschappelijke overheid naar het idee dat we in een gesimuleerde realiteit leven, die vind ik eigenlijk het best vertegenwoordigd in de docu, de Simulation uh, Hypothesis. En dus dat is de hypothese dat we in een gesimuleerde realiteit leven. Die hebben we ook in de. In de briefing van de eerste week hebben we die uh, staan, maar die is alleen in het Engels, dus ik zal er een klein tipje van de sluier van oplichten. Dat gaat veel te ver om, dat, uh, om die hele docu hier in het Nederlands uiteen te zetten. En die docu begint eigenlijk met de hypothese over uh, wat nou oorspronkelijk is, en dus het bewustzijn of materie. Nou, dat uh, hebben ze heel mooi uitgelegd dat uh, westerse wetenschappelijk uh, bewijs is dat eigenlijk bewustzijn de oorsprong is uh, in materie. En er uh, nou, is een aantal, ja, een heel scala van voorbeelden over ja, hoe, je, hoe we eigenlijk kunnen zien hoe, waarom het aannemelijk is dat we met z'n allen in een gesimuleerde realiteit leven. Ik zal er een paar van noemen. De uh, ene van is de Big Bang. En dus euh, eigenlijk alle wetenschappers die gaan ervan uit dat er euh, niets was en in één keer was er een Big Bang en te, daaruit ontstond alles. En dus dat, de, euh, ja, dat is eigenlijk ook het idee van een computerspelletje. Ja, op het moment dat je daar als je een computerspelletje opstart, dan ontstaat er gewoon een heel spel met van alles en nog wat, een aantal karakters en, en poppetjes. En vanuit het perspectief van het spelletje was er voordat de computer bootte en het systeem opstarten en de software opstarten, ja, was er gewoon niets. En dus dat is een van de dingen die ze daarin zeggen. En maar ook of er dan computertaal in de natuur gevonden wordt. Nou, die hebben we ook al in de teaser van de 26 weken gestaan. Dat er zo'n wetenschapper is die zegt dat, er, ja, dat ze wel degelijk code vinden als ze heel diep... Uh, in de basis van de structuur van de kosmos kijken, ja, dan, dan wordt er gewoon computercode gevonden. Uh, en strengen van 1 en nullen. Ja, ook is er een, een maximum snelheid in de natuur. Uh, dus uh, Einstein toonde aan dat de maximum snelheid de snelheid van het licht is hier. En, uh, en vanuit het idee van een oorspronkelijke natuur is dat ook ja, gek dat er uh, als je 10 km per uur kan, ja, dan kan je 100 km per uur, maar ook 10 triljard km per uur. En hier in dit universum is er, eh, kun je maar, tot de snelheid van het licht. En eh, ook dat bestaat eigenlijk bij de gratie van het idee eh, ja, dat er een maximale snelheid is die een bepaalde processor kan. Ja, in onze wereld eh, we hebben we heel veel kopieën van alles. We, eh, dus, eh, dat is natuurlijk in de computerwereld ook zo, dat, er zich heel makkelijk een, eh, dat je heel makkelijk iets kunt klonen. Dat je gewoon een... Ja, één, als je iets hebt geprogrammeerd, dan kun je dat 1 of honderd of honderdduizend keer kopiëren. Uh, en dat is ook zo in een, uh, een gesimuleerde realiteit. Ja, voor de rest gaan ze heel diep in op non-lokaliteit, op uh, quantum, uh, mechanica en op holografische principes. Uh, dus ja, dat is een hele sterke aanrader om die uh, docu te kijken als je Engels kunt verstaan. En uiteindelijk zit er ook nog een goede uitleg in over het vertraagde... Uh, dubbel split experiment. En ja, dat bewijst eigenlijk op een wetenschappelijke manier. Dat we letterlijk met ons bewustzijn realiteit creëren. En materie creëren. En dat eigenlijk een, alles is een soort uh, ja, mogelijkheid. Een, het is latent aanwezig. En met ons bewustzijn kleuren we daar uh, ja, iets van in. En dat scheppen we dus letterlijk met ons bewustzijn. Ja, nou heb ik zelf geen beelden... Zoals die we bijvoorbeeld in de Matrix zien of in Westworld. Uh, maar wat ik meekrijg door uh, ja, het leven met uh, Monique en Martijn, is dat ook die science-fiction-film eigenlijk nog uh, ja, eigenlijk echt een oetie realiteit weergeven bij uh, ja, wat de werkelijkheid van de Matrix eigenlijk is. Het zit zo geraffineerd in elkaar... En ik vind het fantastisch om in deze 26 weken ja, dat met z'n allen uh, veel uh, meer uit te diepen. Ja, als je openheid bekijkt uit, uh, vanuit het perspectief van de huidige spiritualiteit, dan betekent, dat vaak een, uh, betekent openheid vaak uh, een soort van overgave. Een overgave tot het universum, een overgave tot God. Uh, en daar hebben we een aantal voorbeelden van uh, in de eerste briefing gezet. Toen ik jou vroeg van... Uh, wat vond je nou het interessante onderwerp, het meest interessante onderwerp van deze 26 weken? En toen kwam openheid bij jou naar voren. Ja, als eerste woord eigenlijk, omdat dat een energie vertegenwoordigt die je aan alle thematieken en labels kunt hangen, um, ja, waarvan duidelijk zichtbaar is of wordt op het moment dat je dat gaat bestuderen, dat. Um, ja, dat echte openheid eigenlijk nergens te vinden is. Dus op het moment dat je, ik was eerder verteld vanuit mijn eigen ervaring over de driehoek die dan zag. Dus uh, met de punten hoger bewustzijn, uh, of hoger zelf, onderbewust en innerlijk kind. Ja. Dat we daarin eigenlijk gevangen zitten met z'n allen. En dat daarin openheid prima mag bestaan, tot aan de hand. En. Uh, ja, wat ik eigenlijk vaak doe met schrijven, is, is een woord of een thema, of, of hoe je het ook maar van noemen, hoe ze dat ook hier kaderen, uh, ja, beschouwen en dan van alle kanten en dan steeds dieper. En dat, dat kan soms echt een paar uur duren. En dan komt er dus allerlei informatie los, waarbij ik altijd weer op hetzelfde stuit. En dat is dat de energie in eigenlijk welk woord dan ook hier uh, op aarde uh, nooit echt open mag gaan. Dus als er gesproken wordt over vrije geboorte, dan vraag ik mij toch af wat vrije geboorte eigenlijk betekent. Is dat dan pijnvrij? Of uh, uh, niet geassisteerd? Is dat dan vrijheid? En dus, ja, dat, dat geeft dan een fijne, uh, prettige sfeer. Binnen alle pijnprikkelen rondom geboorte en alle pijnverhalen. Maar ja, is dat dan uh, niet precies dezelfde valkuil als het minder leuke en het minder gemakkelijke hè? Dus, uh... plus en meer van hetzelfde hologram ja precies en uh, en dan is ook nog maar de vraag of uh, geboorte wel geboorte is ik heb uh, inmiddels een aantal ervaringen achter de rug waarbij ik uh, nou ja daar, daar, daar gaan we later ongetwijfeld wel op terugkomen maar waarbij uh, uh, ja eigenlijk niets meer uh, was wat het leek en waaronder een uh, in ieder geval, op dit moment in mijn ogen, volle herbeleving van de, van de hek. en uh, Ja, dat heeft uh, de boer ook alweer goed op zijn kop gezet. Ja. En, uh, maar, en eigenlijk gewoon mijn eigen um, ideeën of uh, gevoelens, het zijn meer gevoelens, bevestigd. Het is, ik ben daarin ook zeer eigenwijs. Dus ik, ik, ik blijf voelen diep van binnen dat het hebben van echt eigen gedachten, zoals ik dat noem. Nou, niet de aardse EEG, maar... Uh, bron eg dat het mogelijk is. En uh, weliswaar niet volledig hier, omdat er bronco's ontbreken, voor zover ik het heb gezien. Maar um, ja, als we er niet naartoe op weg gaan, dan gebeurt er ook niks. Het is gewoon tijd in mijn beleving dat we onze grootsheid uh, echt weer diep gaan durven gaan voelen. En ook gaan beschrijven, want die beschrijvingen liggen hier gewoon eigenlijk nagenoeg niet. En wat er wel ligt aan beschrijvingen wordt weggehouden... En daar wordt dan een, een, een mal overheen gelegd met een heel spannend verhaal. Dat je op zoek moet naar een andere schat. In een andere grot of in een piramide. En daar ligt dan wel de weg naar grootheid. Maar ja, in mijn beleving is dat gewoon veelal afleiding. Want het speelt zich allemaal buiten ons af. Wij zijn niet, niet in staat om uh, dat allemaal in onszelf weer te weten. Dus we moeten wel ons bedienen van boeken en, en historie en chronieken die ons constant vertellen hoe het geweest is en waar we dus schat kunnen vinden. Terwijl hij ligt gewoon in onszelf. Bij. Kijk, deze hele werkelijkheid is een op trilling gebaseerde werkelijkheid. Alles is informatie, alles is bewustzijn. Noem het software of bewustzijn, maakt allemaal niks uit. Mensen zeggen, het is bewustzijn, dat is iets heel anders dan software. Oké, okay, als jij dat zo ervaart, dan moet je het vooral zo voor je houden. Maar hou er ook rekening mee dat het software en bewustzijn in bepaalde werkelijkheden heel erg hetzelfde is. Je noemde net even, eh, dat er ook wat anders doorheen kan lopen. Bijvoorbeeld ook bij bomen, En eh, dat je eh, ondanks dat eh, jezelf ankert in jezelf, als ik daar even eh, woorden aan moet geven. Maar wat moet ik me dan bij voorstellen? Dat als je, eh, wat, wat, wat zie je, voel je dan dat er wat anders doorheen loopt als de oorspronkelijke natuur. Als je een boom aan, als je dat ziet bij een boom bijvoorbeeld, ja. of een dier. Dan heb ik even een slakje. Mm. Kijk, veel mensen hebben het idee dat de werkelijkheid buiten ons een gezamenlijke werkelijkheid is. Mm -hmm. En dat het ook zo is dat wat we buiten onszelf waarnemen, dat dat er dus ook buiten onszelf is. Ja, deze stoel. Ja, he? met, ik heb de perceptie het. dat we dit beide zien als een Precies, stoel. Precies, dus we zien het beide als een stoel. Ja. En veel mensen hebben ook het idee dat eh, als er dus in dit geval met, het, met de boom, dat er door, iets doorheen loopt, dat eh, als er een andere kracht ja. door een andere bewustzijn heen loopt dat die kracht ook echt door die boom heen loopt maar nu komt de grote gebeurtenis die plaats heeft gevonden waardoor er iets in, in werking is gezet op op quantum quantum level eh, waardoor onze werkelijkheid onder andere is ontstaan dat betekent wat er gebeurd is, er is niet de kracht door die boom heen gegaan maar de werkelijkheid die wij buiten onszelf zien wat scriptmatig en eigenlijk een frequentieveld is je zou het kunnen zien als een programma, maar het is wel een programma van een zeer hoge kwaliteit. En wat niet een kwaadaardig programma is van oorspronkelijkheid, maar wat gehet is door verschillende krachten, mm -hmm. dat dat zich eigenlijk door ons heen afspeelt en dat er dus door ons heen iets heen manipuleert wat zich nestelt in dat stukje code dat wij zien als een boom. Oké. Okay. Dus wat ik zeg is dat de invasieve krachten niet buiten ons zijn in die werkelijkheid die we waarnemen, maar ze afspelen binnen, simpel gezegd, op onze harde schijf. Wij moeten ons bewust zijn dat argon en de, de invasies niet plaatsvinden in de werkelijkheid buiten onszelf, maar dat ze plaatsvinden in een compleet andere werkelijkheid waar deze werkelijkheid die we hier ervaren zich afspeelt in onszelf. Die harde schijf is dan onderdeel van dit cyberbiologisch lichaam. Exact. Die wij eigenlijk zouden moeten besturen als we het bewust zijn vanuit ons kosmisch wezen. Precies. Um, ik denk dat de, open, de echte openheid zit in, uh, in, het, uh, ja, in het welsprekend gaan staan. En dat het ook weer een soort van zelfsprekendheid wordt en is. Ja. En um, ja, dat alle uh, beelden en klanken en woorden en. Uh, geluiden en geuren en kleuren, ja, dat, dat die weer in ons weten mogen komen. Het lijkt me fantastisch. Ja, en dan ja. lijkt me helemaal te gek om daar dan een mooie bijeenkomst, nou ja, dat zijn we ook van plan natuurlijk, een mooie bijeenkomst in neer te zetten. Uh, ja, waarin we elkaar gewoon uh, waarnemen voor je zijn en aanmoedigen. En bemoedigen en vertrouwen ook. Laat dat dan een uitgangspunt zijn en dat is echt een hele, hele interessante.